Is weer tijd voor de topper van de maand. En de toppen van de maand gaan we deze keer vinden bij IT, want dat is Adam. En we gaan hem nu even verrassen. Yay! Hey. Wat, Wat heb ik gewonnen? Aaron, stop. Stop. Gefeliciteerd, jij bent de topper van de maand. Hoi! Hey. Okay. Yeah. Oh, cool. ja. En waarom? waarom? Omdat uh, Aaron heeft een, een systeem gebouwd. Um, dat wij heel makkelijk mailtjes die we normaal handmatig moesten verslepen. Um, nou ja, hij heeft het zo gebouwd dat het automatisch gaat. En daar zijn we heel blij mee. Okay. Super! Goed.